Lieve mensen, welkom bij deze overweging die gaat over leven als ziel in de stof. Gaat het vandaag over het leven als ziel in de stof of over het overleven als ziel in de stof? De titel van deze overweging is met opzet een beetje onduidelijk opgeschreven om u uit te nodigen stil te staan bij het verschil tussen leven en en overleven als levende ziel op aarde. Waar ligt het verschil tussen het spreken over leven en het overleven? De titel geeft al een belangrijke aanwijzing, en dat is de spatie, de spatie tussen over en leven. De spatie is het korte moment van rust tussen deze twee woorden, waardoor het voor ons mogelijk maakt te spreken over het leven in plaats van over het overleven. Een moment van rust die zo klein is, maar tegelijk zo'n verschil maakt. Misschien zijn zulke momenten van rust, hoe kort ook, wel het verschil voor ons in ons persoonlijk leven. Om van de modus van het overleven, die we ongetwijfeld allemaal wel ervaren, over te schakelen de modus van leven In bepaalde hedendaagse stromingen is de boodschap dat het in het leven gaat om het realiseren van de dromen en het creëren van overvloed in je leven. Wanneer dat lukt, zullen we ons innerlijk potentieel, ons goddelijk potentieel, gerealiseerd hebben. Dit gaat uit van de gedachte dat de goddelijke bron oneindig is en de beleving daarvan op aarde slechts veroorzaakt wordt door onze eigen blokkades en belemmeringen. Wanneer we dan die beperkende overtuigingen loslaten, kan de goddelijke energie vrijstromen en zullen we de innerlijke bron van innerlijke rijkdom weerspiegeld zien in onze uiterlijke wereld. Op zich een mooie en bemoedigende gedachte, want wie wil dat nou niet, je diepste dromen realiseren? en zo ook materiële rijkdom creëren. Maar is dat hoe het leven hoort te zijn? Is dat het hoogste doel? Is er een hoogste doel? Of zien we hier een van de uitingsvormen van het streven naar geluk. Het streven naar geluk wat in ons mensen zit. Het streven naar geluk dat Boeddha de begeerte noemt. Wanneer we dat geluk dan, door welke innerlijke of uiterlijke omstandigheden ook, niet kunnen bereiken, ontstaat er verdriet, teleurstelling of gevoelens van falen en tekortschieten. De wereld is vol boosheid en verdriet, zei Boeddha, omdat zij vol begeerte is. Mensen gaan verloren omdat misleiding beter is dan de waarheid. Want brengt het streven naar geluk, bezit en rijkdom uiteindelijk de eeuwige vreugde die onze ziel ons wenst? Iemand die het toch behoorlijk goed voor elkaar leek te hebben, was de auteur van het Bijbelboek Prediker uit het Oude Testament. Hij deed grote dingen, schrijft hij. Hij bouwde huizen, plantte wijngaarden, legde hoven en parken aan. Hij vergaarde zich zilver en goud, schatten van koningen en landschappen. Hij werd groter en rijker dan allen die voor hem te Jeruzalem waren geweest. Maar op een zeker moment vraagt hij zich af waartoe het zwoegen hem gebracht had. Zie, alles was ijdelheid en najagen van de wind, zo maakt hij de balans op. En in een ander hoofdstuk van het boek concludeert hij dat voor alles een tijd is. Voor zaaien en oogsten, voor zon en voor regen, voor leven en voor sterven, voor vreugde en voor pijn. Hoe groot, machtig en rijk iemand ook is, het noodlot, de pijn in het leven, het verdriet, het lijden, gaat niet eeuwig zijn deur voorbij. Misschien horen pijn en verdriet en ongeluk wel net zo bij het leven als vreugde en geluk. De tekst uit het Hindu schrift van vandaag legt uit dat het afwisselend komen en gaan van geluk en verdriet is als het komen en gaan van zomer en winter. Ze zijn het gevolg van zintuigelijke waarneming en men moet ze onbewogen leren verdragen. Dat lijkt op wat de Stoïcijnse filosofen ons willen leren. Epictetus, een filosoof van circa 50 na Christus zei, het zijn niet de omstandigheden in het leven en de gebeurtenissen in de wereld die ons van slag brengen, maar de gedachten die we erover hebben. Het is dus niet wat we meemaken in ons leven, maar hoe we erop reageren. Dat is een interessante gedachte, want deze gedachte laat zien dat we een keuze hebben. Onder alle omstandigheden hebben we een keuze hoe we reageren op de dingen die we meemaken. Misschien is dat in zekere zin wel de vrije wil die we hebben. Bij het lezen van de teksten van Boeddha en in het Hindu geschrift zou soms de gedachte kunnen opkomen dat we willoos en machteloos staan in het leven. Maar is dat de bedoeling? Of kunnen we het leven misschien toch ook sturen? Franciscus van Assisi zegt: Verander de omstandigheden die je kunt veranderen, maar accepteer de omstandigheden die buiten je vermogen liggen om te veranderen. En het is wijsheid. Het verschil te zien tussen die beiden. Dat stelt ons ook voor een dilemma. Wanneer het verlangen naar het goede begeerte is en het verlangen naar rijkdom in geluk ijdelheid, in hoeverre is het ons gegeven de omstandigheden ten goede te veranderen? Met andere woorden, is het goed om goed te doen? Een helder inzicht over dit vraagstuk geeft P. Pilgrim. De Vredespelgrim. Bijna niemand weet nog wat haar naam bij geboorte was. Iedereen kende haar als Peace Pilgrim. Deze vrouw leefde van 1908 tot 1981 en heeft vanaf 1953 haar leven gewijd aan vrede tijdens haar levenslange pelgrimstocht. Zij droeg alles wat ze bij zich had, de kleding die ze aan had, een kam, een bolpen en een tandenborstel. Ze sliep waar ze onderdak kreeg aangeboden en at waar ze te eten kreeg. Ze vroeg niks, maar vertrouwde op de goedheid van mensen. Ze voelde zich veilig in de liefde van God. Zij bracht in praktijk waar Jezus ons in de christelijke tekst toe aanzet. Wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten, of over uw lichaam, waarmee gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Peace Pilgrim geloofde dat wereldvrede zou ontstaan wanneer genoeg mensen innerlijke vrede hadden gevonden. Zij geeft ons veel tips om tot innerlijke vrede te komen. Volgens haar inzicht zijn we hier op aarde om onszelf in harmonie te brengen met onze plaats in het samenstel der dingen. Ieder van ons heeft een speciale plaats te vervullen in het levenspatroon. Geen twee mensen hebben dezelfde rol. Maar, zo legt Peace Pilgrim uit, de plaats die we hebben is er altijd één in harmonie met onze omgeving en draagt bij aan het groter geheel. Het doel om veel geld te verdienen en vervolgens over de balk te smijten past daar niet bij, volgens haar. Dat betekent dat hebzucht zelfzuchtigheid of de wens tot zelfverheerlijking geen motief zou moeten zijn in de dingen die we nastreven. Integendeel, om ons leven in harmonie te brengen met het geheel der dingen zou ons motief dienstbaarheid aan onze medemens moeten zijn, al dus Peace Pilgrim. Dienstbaarheid aan onze medemens verschuift ons perspectief van een ik-gericht bewustzijn naar een bewustzijn die de mensheid als geheel kan dienen. In het boek Hart voor Tao van Ellie Noyen staat een mooi verhaaltje over deze gedachte van de verschuiving van het ik-gericht bewustzijn naar een groter bewustzijn. Een leerling vroeg eens aan zijn meester, is er iets mis met mij als mens? De meester antwoordde hem, niets, jonge vriend, u bent een prachtig instrument, als een schitterende sterrenkijker. De leerling reageerde verbaasd, maar waarom hebt u het er dan al maar over dat ik minder moet worden? Zijn meester zei tegen hem, in het hart van de sterrenkijker is een roterende spiegel verborgen. Richt de mens zijn aandacht op zichzelf, dan kantelt de spiegel automatisch omlaag. Hij ziet dan niets anders dan zijn eigen beperkte zijn, dat gescheiden is van het onnoembare, door de vele grenzen die het zelf heeft opgetrokken. Richt hij zijn aandacht op het onsterfelijke in zichzelf, dan kantelt de spiegel als vanzelf omhoog. Dan vallen grenzen en scheidingen weg. En het onsterfelijke in hem schouwt heel de onpeilbare en grootse schepping, het mysterie dat daarachter verborgen ligt. Dit verhaaltje laat zien dat we als mens in twee werelden leven, de geziene en de ongeziene, ofwel de uiterlijke wereld en de innerlijke wereld. Met onze zintuigen nemen we de uiterlijke wereld waar. Wanneer we de innerlijke werelden willen waarnemen, zullen we onze ogen moeten sluiten en ons zelfs van onze oren moeten terugtrekken. De stilte opzoeken van de innerlijke wereld, Dat is de spatie in ons leven, waarin we rust kunnen vinden en innerlijk zicht kunnen verkrijgen. Innerlijk zicht vertaalt zich als inzicht en dat inzicht nemen we mee wanneer we onze ogen weer openen, de uiterlijke wereld in. Daarom is die spatie in ons leven zo belangrijk. Daarom kan die spatie het verschil uitmaken tussen leven en overleven. Ook Zarathustra uit zich over die twee werelden. Leer mij om u te dienen, Heer, en laaf mij aan uw hemelse welgezindheid, opdat ik met behulp van Hem, die de kosmische orde draagt, deel krijgen aan beide rijken, de zichtbare wereld en de onzichtbare. En geef, Heer, dat het bewonen van beide rijken, de gelovige tot zaligheid brengt. Het bewonen van beide rijken, ons bewust te zijn van die twee werelden. En is het daar niet allemaal mee begonnen? Zijn wij als mens niet gevormd uit een samenvoegsel van deze beide rijken? Zo lazen we in Genesis. En God vormde de mens uit stof van de aardbodem. En in zijn neus gaat blies hij de levensadem en de mens werd tot een levend wezen. Stof van de aardbodem, samen met de levensadem, maakt ons tot een levend wezen. We hebben de levensadem nodig om te leven in de stof, anders wordt het overleven. Het helpt bij het vinden van harmonie in ons bestaan om bewust te zijn van de voeding, van het leven van de ongeziene wereld. Niet voor niets verzucht Zarathustra. Mogen de eenheid tussen de hemelse welgezindheid en mij nimmer teloorgaan. gaan. Mogen de liefdevolle nabijheid van de Heer tot een volkomen harmonie leiden, een harmonie tussen de intenties van de Heer en mijn daden. Het afstemmen op de levengevende kracht helpt ons onze blik te verruimen. Van ons individuele leven naar een leven in dienstbaarheid aan het geheel, aan het leven zelf. Maar waarom dan die pijn? Waarom verdriet? Waarom het lijden? Het is niet mijn bedoeling daar te snel aan voorbij te gaan. We hebben allemaal te maken met pijn en verdriet. Op zijn tijd mag ik hopen voor u, niet continu. Voor alles is een tijd. Heeft pijn en lijden een doel, een functie? Volgens Shams van Tabriz wel. Shams van Tabriz was de leermeester van Rumi. Hij heeft veertig regels van liefde samengesteld. In regel elf maakt hij een vergelijk naar een geboorte van een nieuw leven. De vroedvrouw weet dat wanneer er geen pijn is, de weg voor de baby niet vrijgemaakt kan worden en de moeder niet kan bevallen. Zo is lijden noodzakelijk om een nieuw zelf geboren te laten worden, net zoals klei, hevige hitte moet doorstaan om hard te worden, zo kan liefde alleen vervolmaakt worden in pijn. Rumi vergelijkt het lijden later met een proces van polijsten. Als je geïrriteerd raakt door al het schuren, zo stelt hij de vraag, hoe zul je dan ooit gepolijst worden? En inderdaad, iedereen die ooit metaal of steen glimmend gepolijst heeft, weet dat er heel wat uren polijsten vooraf gaan aan het resultaat: eerst met een feil, dan grof schuurpapier, dan fijn schuurpapier en uiteindelijk polijspasta. Wanneer het te polijsten object zou protesteren tegen een dergelijke behandeling, zou het nooit zo mooi kunnen gaan glimmen en stralen. Christelijke zangeres van de hedendaagse Nederlandse band Zela, moeder van drie kleine kinderen, Kinga Ban, werd geconfronteerd met een kwaadaardige vorm van kanker. Haar ziekte deed haar niet afkeren van God in haar boosheid en verdriet. Nee, juist haar verdriet maakte dat ze het contact met God sterker voelde. In het donkerst van de nacht zingt ze leert U mijn ziel te zingen. U geeft wonderlijke kracht en vrede diep van binnen. Ook in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar U. Juist in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar U. Zij heeft ervoor gekozen om ondanks haar omstandigheden haar blik te richten op innerlijke vrede. In plaats van te vechten of te verzinken in verdriet, en ongetwijfeld kwamen al die gevoelens afwisselend bij haar naar boven, zocht zij de waarde die deze omstandigheden haar gaven. Zij paste zich aan, aan de veranderende omstandigheden. En dat is een les die we ook kunnen leren van Charles Darwin, de evolutiebioloog. Hij bestudeerde waarom en welke soorten dieren kunnen overleven kunnen verder leven, ondanks veranderingen in klimaat of omgeving. Was het de sterkste soort? Was het de meest intelligente? Nee, beide niet. De soort die overleeft, die voortleeft, is de soort die zich het beste aanpast aan veranderende omstandigheden, de soort die meebeweegt met wat het leven brengt. Mogelijk geldt dat ook voor ons, mogelijk kunnen wij leren mee te bewegen met wat het leven ons brengt, de seizoenen in ons leven te accepteren, de veranderende omstandigheden in ons leven te accepteren, niet vast te houden aan wat was, maar voor te gaan op ons pad. Want bloemen die we plukken zullen verwelken, zegt het mystieke geschrift, en houden ons op van de voortgang op ons pad maar laat je glimlachend begroeten door wat het leven je brengt. In harmonie te leven met de omstandigheden die het leven brengt geeft innerlijke vrede. Misschien is dat de kunst van het leven als ziel, gevoed met levensadem en werkend in de materie. Tot zover deze bespiegelingen over het leven als ziel in de stof. En graag sluit ik af met een liedtekst van het apostolisch genootschap. Harmonie Laat ons één zijn met het leven, wat het ook ons neemt of geeft. Eén zijn met het goddelijk streven, één opdat het in ons leeft. Laat me één zijn met diegene die ik lief heb, weet dat zij als zij uit mijn oog verdwenen, tastbaar blijven, diep in mij. Laat me één zijn zelfs met stormen, opdat ik ze overwin, in een strijd die me kan vormen, één met al wat ik bemin. Laat me één zijn met mijn naasten, met al wat ons onderscheidt. Laat als onrust in ons raast een baken lichten in de tijd. Laat ons één zijn met wat verder dan de verste ver nog straalt, en toch ook in ons zo helder als het hoogste zich vertaalt. Laat ons één zijn, dat gevoelen brengt ons nader tot elkaar in het meest gelukkig doel en maakt in ons de liefde waar.